nieuw op het medisch centrum voor dieren. Fysiotherapie. Dex zit met zijn vriendjes in de wachtkamer. Volgende patiënt. De dierenartsassistent vertelt Dex waar hij moet zijn. Dierenarts Joris is klaar voor je Dex. Dex vindt het wel spannend. Ik hoop maar dat alles goed komt. Dex, dat ziet er niet goed uit. Dat wordt een operatie. Maak je niet druk, we zullen goed voor je zorgen. De operatie is gelukkig goed verlopen. Kom jongens! We komen naar je toe, Dex. Fijn dat de operatie goed gegaan is. Maar arme Dex toch? Hoe voel je je nu? Knap maar snel op Dex. Ik zal straks mijn pootafdruk op je gips zetten. Nu mag Dex gaan revalideren op de nieuwe fysiotherapieafdeling. De nieuwe fysiotherapieafdeling is toch hier? We kunnen er nog niet in. Daar weet ik wel wat op. De vriendjes van DEX gaan op onderzoek uit op de nieuwe afdeling. Spannend, zo'n hydrotherapiebad! Spannend, ontspannend zou je bedoelen. Ik lig wel lekker zo. Dieren revalideren beter met de juiste oefeningen, net zoals mensen. Deze therapiebal vinden wij wel interessant, maar wat doe je er precies mee? Zo werkt het dus. Mag ik naar jou? En natuurlijk hoort een fijne massage van de dierenfysiotherapeut er ook bij. Hmm, niet stoppen hoor. Vanaf nu dus. Fysiotherapie op het Medisch Centrum voor Dieren. Wij willen ook wel zo'n massage. Meer informatie vindt u op onze website.